Is dit het? Lekker? Ja. Ja? Ja? Ja, ja? En daarna nog een keer en daarna nog een keer en daarna nog een keer en daarna nog een keer. One, two, three, let's go! Yo mensen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. We zijn vandaag weer eens in de Efteling. Ik denk dat vandaag wel een update video ga geven wat er nieuw is in het park. En dan uh, laten we beginnen. Er is trouwens ook wat nieuws bij Fata Mogana. Want namelijk de Fata Mogana, ja zo heet dat, die is er weer. Bij de Scene die Outlet verdwijning. Wat? Ja, dat, die, dat kasteel eigenlijk, dat verdwijnt. En dat was er heel lang niet, een jaar denk ik, nu weer wel. Dus. Ja, uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk, want het is echt wel een cool effect. Yeah. Terug, maar dat is het al een tijdje dat het Nou, niet overal. Niet overal. Oké. Okay. Maar dan gaan we nu even naar de volgende tip. Hartstikke mooi eigenlijk dit al. En we gaan nu in de Ja. ja. Zoals jullie al hebben gezien aan de shots. En ik heb er ook helaas niet bij, dus ik kan geen shot of uh, omrijdbeelden laten zien. Maar dat uh, maakt niet heel erg uh, veel uit. Uh, dit is de oude wachtrij. We zijn hier bij een stukje jeugd waar ik nu heen loop. Het is namelijk de oude Tufferkar. Een treintje van de oude Tuffer. Dit, uh, dit, uh, dit vond ik altijd zo leuk, die tuffetjes. En? Wat vinden jullie? Het is eigenlijk wel leuk, hè? Toch hier? Het is toch wel cool dat hier... Kijk, je ziet gewoon dat er een knik in zit. Ja. Kijk. Je ziet hier wel heel duidelijk. Kijk, er staat ook de logo van de Pieterlop daar. Ah... Uh. Okay. 1981 tot en met 2018. nee toch? Niet 2018 toch? Wat ik je mijn camera aan? En we hebben hier binnen heb je ook nog allemaal, dat laat ik je dadelijk al zien. Dat je hier binnen nog allemaal dingen hebt, laat ik je nu al zien. Gaan. Wat? Twee vakken twee euro. Ja, twee Deze twee. Die andere was één. Nou, dan moet het wel goed spelen. Het smidtje he? is wel goed te Oké. Okay. Nou, de Heilige maar Koning. Het... Als het u hè? Je ja, ja, is het bijna niet. Misschien als je de camera ja, nou. Ik hoop dat hij wel, wel gaat doen hoor. Kijk, als het helemaal te gaan... ja, ja, dan moet. Ja, ik... als je weet hoe het eruit ziet. Waar moet ik dat erin doen? Ja, je moet proppen maar in. Ja. Oei. Hey. Oei. Hey. Hey. Hey. Kwaak, kwaak. Is dat het? Ja. Oh, een ei. Een ei, ei maakt me blij. Wat zit erin? Nee, dit Oh, mijn Ik Is er een been binnen? Zanni! Ja! Kruimel, bekkerij eigenlijk. Lisa heeft een berlinenbron, ik ook. En Edie heeft een, wat heb je? Een soort appelkruimeltaart. Een kruimel, nee, nee, nee. nee. Een, een appelkruimeltaart, maar hij is ja. echt super lekker. Maar deze is ook wel lekker hoor. Ham, yam, yam. Even Ja, ik heb een beetje. Voltaal, uh, met symbolica. Symbolica. We kwamen er Misschien wel om, als het niet zo lang is. Mm -hmm. Maar dan uh, zien we jullie. dan! Lekker? Ja. Ja. ja. ja. ja. Je eet wel heel netjes, want soms zie je kinderen hem eten en dan valt zeg maar, alle room eruit, maar jij eet het wel heel netjes. Ja, taktisch. maar dit kan niet allemaal. Bij mij nee, ja, maar maar het is het wel. groeien mag wel, hè? Ja. Dit is bakken krumel. Dus, Wat uh, zegt u? Het is bakken krumel, dus uh, ja. ja. Ja, en dit is, vind uh, lekker? Ja, heel lekker. Hij is met liefde gebakken. Ja. ja. Dat proef je, hè? Ja. Nou, we lopen ondertussen naar het symbolica als ze zeggen dat het daar heel random is als het feest begint. Oh, en het begint net. Oh ja, mijn god. Oh mijn god. Het is hier letterlijk helemaal vol, dit plein. Wat is dit nou? Oh mijn god. 70 jaar. Waarom is het hier zo druk? Het is nog een zo bijzonder. Ja? Dat zeggen ze. Nee, dus, denk ik. Ik denk dat het lied gewoon wordt afgespeeld hier als overal. allemaal... Oké. En jongen, party on! Maar dat verschijnt in de supermoes <laughs> te eten. Ja. Heel random dit. Ik ben verjaardag 17 jaar. Oké. Okay. Dan ben ik wel benieuwd naar die zag gaan. Het begint ook echt. Wat een random Wat is dit? Wat is dit? Is dit het? Is dit het? Waar staat mensen? Sorry! Is dit het? Is dit het? Is dit het? Ik zie alleen. Ik zie alleen maar GoPros telefoons. Ja, maar, maar veel meer we filmen dan op aan de heel mooi, ja. Wat is het random? Is dat... GoPro. Hé, hey, maar Eddy, op die TikTok zien we, zien we al ...dat heel van die mensen allemaal komen. Hier mm. heb je de Planet Offset. Wat? Wat? Wat? Wat? Hij is Wat? een YouTuber en YouTuber. Ja, dat weet ik waar. Ja, daar, Planet Offset. Ja, daar staat hij? Mm. Oh, Quartouche komt er even erbij. Ja nou, dat is nog wel leuk. Eddy, Quartouche komt er nog even bij kijken. <truimert> Oké, okay, okay. dit is de Nee, nou niet. Hij ja, is toch wel grappig hoor. Ik hoorde de muziek nog nee, ik niet eens. niet Het einde. Oh, daar in het midden wordt allemaal gedanst. Wat gebeurt er dan? Ik even een stukje vergeten te filmen. Um, we gingen op de foto met Planet op staan. Um, Stien, Steen. Ik weet even niet hoe hij heet. Uh, ik heb even. Um, ja, is die? Nee, uh, iets daar in die richting. Gingen we mee op de foto. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Iemand. Die heeft de foto. Lisa heeft trouwens de foto gemaakt. Maar ja, die wilde hem weer eens niet doorsturen. Dus ik kan hem helaas niet in de video laten zien. Ik laat hem wel eens een keer in de short zien of op mijn insta. Ik laat hem op mijn Insta zien. Dan uh, moet je even volgen. Het Eftelsjors. Volgen. We gaan nu naar Vogelrock. Kom je zo vaak en ik weet bijna soms. En ik vind het alsnog de naam. Erg eigenlijk. Daar gaan we lekker heen. Uh, mijn cameraman kijk je uit dat je vast bijna tegen iemand aan met een buggy. Daar, uh, daar gaan we dus nu heen. We ja. bijna een eeuw. Eens een keer begonnen met het, Eftel, of het Eftelingsprookje op het pop ups gebroken, want dat duurde echt een mokertje lang. Ook oh, even scherpstellen. stellen. Nou, het ziet er, ik denk dat het iets met de ingang gaat, hoor, of een theatershow, want ik denk dat dat de ingang is, moet voorstellen, toch? Moet het de ingang voorstellen? Ja. Ja. Wat denk je dan? Tuurlijk. Nou, wat is er iets van een theatershow wat? Die heks hebben we echt al een paar ik duizend je, keer tegengekomen, vijf, letterlijk. Dacht, okay. Die zijn we echt heel oh, vaak, dacht, die, hey, die heks zijn we echt al heel vaak tegengekomen. Ja, die? die, zit echt overal, alsof er meerdere zijn in het park. Zo lijkt het wel hè, die ja, kwamen, ja. die ging net nog juist daarheen. Nu zijn ik weer hier. Dat is echt heel dacht, gek. Oh god, daar komt de heks. Leuk, komt. Oh daar komt ze. Oh, oh uitkijken voor mij. hè. <middels> hoeft niet aangereden worden. <middels> Oh, wou niet op de video. Mm -hmm. <laughs> nou, lekker ouder. Vind ik echt niet leuk. Ik moet het gewoon niet lekker schetsen. Ik wil het gewoon niet op de video. Nou, ja, maar ze staat, er, staat erop hoor. Ja, uh, haar gezicht niet. Dat is ook beter ook voor de lens. Ik heeft een masker. Plat, we hey. de lens. Wat? Wat? Wat weten we? De lens? Dat gezicht. Nee, jouw slecht. Oh. Zij is slecht voor de lens. De masker. De ja. ogen mogelijk niet zo uit de borstjes. Dus Wee! Wij gaan erin. Ik weet niet of jullie me horen, maar we zitten weer in de vogelhok. En dan zien jullie buiten. Nog een keer in de vogelhok. En, nog een en, keer. Daarna, en daarna nog een keer en daarna nog een keer. En daarna nog een keer. En daarna nog een keer. Wacht even, Licia. Je drie keer zo naar voren. Oh ja, en daarna ja. nog een keer. En daarna nog een keer. En daarna nog een keer. En daarna nog een keer. En daarna nog een keer nog een keer. Twee, één. 3, 2, 1. Dit lang joh. Oh, maar oh, ja, oh, de video uitzien. Gaat u dadelijk nog door het sprookjesbos. En uh, dan gaan we naar het einde. Mas? Mas? Let's go. Ja, inderdaad. Doei.